Lieve mensen, u zult wel denken, het zwarte gat, de blinde vlek op het evangelie, waar zou hij het nu over willen hebben? In concreto wil ik het hebben over de handtekening van God onder je leven nadat je voor hem hebt gekozen. Want dan, dat zeggen de brieven van Johannes, erg duidelijk, maar soms voor heel veel mensen zeer moeilijk te begrijpen brieven, dat je na die handtekening zonder zonden kunt leven. En wat het woord zonde betekent, weten veel mensen niet. We gebruiken het zelfs als stopwoord. Oh, wat zonde als een theekopje aan gruzelementen valt. Dat theekopje was gemaakt om thee te drinken en niet om te vallen. Nu komt het. Het theekopje heeft dus zijn doel gemist. En dat gebeurt bij ons dus ook wel eens. Zondige betekent je doel missen. Veel dingen worden door ons als zonde ingevuld, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Neem nu Jezus, een mens als wij, uitgezonderd de zonde, tijdens zijn tijd op aarde. Hij wordt ontzettend boos als hij ziet wat er gebeurt in het huis van God. Hij maakt zelfs een zweep en slaat de handelaren de tempel uit. Hij is dus erg boos. Is dat zonde? In Psalm 4 staat, weest toornig, maar zondig bij dit alles niet. Zijn kwaadheid is hem en ons door de Vader ingeschapen. Dat hoort bij het mens zijn en is dus geen zonde. Zo zijn er meer zaken die wij als zonde bestempelen, maar gewoon natuurlijke uitingen zijn. En als wij die gecontroleerd gebruiken, dan is daar niets mee aan de hand. Dan het beleiden van onze dagelijkse zonde. We zijn geneigd om te zeggen, Vader vergeef ons alles wat wij verkeerd deden. En dan heb je alles onder één noemer gezet. Maar zijn er die dag misschien geen zonde gedaan, dan bidden wij het voorzichtigheidshalve toch nog. Stel je nou eens voor dat je op de rand van je bed gaat zitten met een stukje papier en een potlood bij de hand en je zou op moeten schrijven wat je nu echt fout hebt gedaan. Dan kom je soms tot het verrassende resultaat van nul of eentje. Hoe dichter je met Hem de dag hebt doorgebracht, hoe minder je vergeving hoeft te vragen. En dan komen er dagen dat je Hem alleen maar hoeft te danken voor de fijne dag en je gebed afsluiten met een lofprijzing. Ik hoop hiermee een antwoord te hebben gegeven op wat er bij velen leeft op dit vlak. Heeft u overigens mijn video gebedsbelemmeringen beluisterd? die ik ook op deze site heb gezet, daar staan voorbeelden in hoe wij door onoplettendheid en onbewust, onbewust tot zonde komen. En dat is voor veel christenen een eye-opener geworden. En zijn daardoor anders gaan leven en veel dichter bij God gekomen. Ik zal in dit praatje met u bewust in wat herhalingen vallen, omdat het zo belangrijk is dat wij goed begrijpen wat ons verkeerd is ingeprent. Wat bedoelt de Bijbel nu precies met een ieder die uit God geboren is doet geen zonde, want het zaad Gods blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Dat staat in 1 Johannes 3, vers 9. Brieven beschreven in de brieven van Johannes aan de gemeente in Azië. Hier krijgt iedereen de hik, omdat de voorganger je heel wat anders heeft bijgebracht. En dan gaat Johannes verder met het te zeggen, hieraan zijn de kinderen gods en de kinderen des duivels kenbaar. En ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God evenmin als wie zijn broeder niet lief heeft. En dat kunt u nalezen in 1 Johannes 3 vers 10. En de evangeliepredikers van deze wereld hebben daar maar weinig of geen plaats aan gegeven voor ons dagelijks leven. We moeten ermee, gezien de zwakke houding van onszelf, want we noemen onszelf graag zondaren en dan verwijzen wij naar diezelfde boeken van Johannes waar staat, indien wij zeggen dat we niet gezondigd hebben, maken we hem tot de leugenaar en zijn woord is in ons niet. Hier ontstaat nu de begripsverwarring. Hier is een schijnbare contradictie te lezen in deze brieven van Johannes. Tegen wie heeft Johannes het? Hij schrijft aan de gemeente in zijn totaliteit. Daar zijn mensen die al christen zijn en er lopen humanisten rond en new age figuren die van zichzelf zeggen dat ze niet gezondigd hebben en derhalve ook geen vergeving nodig hebben. En Johannes gaat dan ook verder in het hoofdstuk 2 met mijn kinderkens, en nou praat hij dus tot de wedergeborenen, tot de christenen, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt. Johannes geeft dus al aan dat die mogelijkheid bestaat, niet tot zonde komen. We halen deze teksten door elkaar heen en daardoor ontstaat verwarring in de gemeente gods van vandaag. Jezus zegt als hij iemand die 36 jaar lang ziek op bed heeft gelegen en genezen heeft, ga heen en zondig niet. Ja, u hoort het goed, zondig niet weer, opdat u niet iets ergers overkomt. Denk je dat deze man nog heeft gezondigd? Ik denk het niet. Want als je werkelijk een ontmoeting hebt gehad met Jezus, wedergeboren en gedoopt bent door onderdompeling, dan is de behoefte om te zondigen weggenomen. Die onderdompeling is de handtekening van God dat Hij je gereinigd heeft door je geloof in Yeshua, Jezus, zijn Zoon. Het betekent niet dat je niet kunt zondigen, maar dat je het niet doet omdat je met Jezus wandelt en Hem volgt en vasthoudt. Zou Jezus een bevel geven? Ja, een bevel: ga heen, wat een mens niet kan volbrengen. Nu gaan we weer even terug naar die brieven van Johannes. Als iets verdraaid wordt in het Evangelie, is het hier in dit boek wel. Johannes spreekt, en nou zeg ik het nog een keer, naar een groep, ongelovige mensen toe die net als wat wij nu humanisten noemen van zichzelf zeggen dat als je goed leeft dan kom je er wel en dan pleeg je in feite geen zonde. En deze mensen voetert Johannes uit door te zeggen en dat schrijft hij in 1 Johannes 1 vers 8 indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. En dan verder in vers 9, indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken we hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet. En hoofdstuk 2 bevestigt mijn redenering en 1 Johannes gaat verder met mijn kinderkens en nou gaat hij dus tot de gelovigen praten. Dit schrijf ik u opdat gij niet tot zonde komt. Nu spreekt hij tot de anderen, dus nogmaals de wedergeborene. Hij gaat er dus vanuit dat er niet gezondigd wordt en komt het dan toch nog eens sporadisch voor, dan zegt hij, en ik citeer het nogmaals, en als iemand gezondigd heeft, hebben wij een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar voor die van de gehele wereld. Johannes spreekt dus in de eerste instantie tot ongelovigen, want een christen heeft door christen te worden al erkend dat hij of zij een zonder was en door de volwassen doop door onderdompeling gereinigd is van alle zonden. Dat is dus die handtekening van God onder jouw leven. In Johannes 3 vers 9 laat het nog eens ondubbelzinnig zien. en ieder die uit God geboren is doet geen zonde want het zaad Gods blijft in hem. En hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Als je dus op zijn belofte ingaat en tegen jezelf zegt, zo staat het er als een definitieve uitspraak van God, dan ga je vanuit een geheel andere visie leven en moet je aan het einde van de dag maar eens bedenken of je wel ergens vergeving voor hoeft te vragen. Je zou verbaasd zijn dat je niets weet te noemen. Veel mensen denken dat menselijke uitingen van boosheid of verdriet uitingen van zonden zijn, maar niets is minder waar. Wij zijn zo geschapen door Hem dat wij dat juist kunnen en mogen. Een goed voorbeeld daarvan is dat Jezus erg boos wordt en de handelaren de tempel uitslaat. Je kunt dus boos worden zonder te zondigen. Je moet jezelf in je boosheid onder controle houden. Dit en andere menselijke uitingen behoren dus niet tot zondigen, maar zijn door God ingeschapen. En om nu terug te gaan naar het begin van dit praatje, met u kan ik zeggen dat zondige bij ons thuis sporadisch of niet voorkomt. Ik wens u gods rijke zegen toe.